De eerste vluchtelingen die hier nu worden gehuisvesten, die komen uit Garkov. Dit is een soort gemeentewerf met een, met een voetbalveld erbij. En het veld wordt dus gewoon ingericht om, om diverse vluchtelingen dadelijk te kunnen gaan opvangen. Nu nog, nu nog een leegte en waarschijnlijk uiteindelijk een drukte van belang zonder kachel. Niet echt de camping waarop je staan wil. We zijn net bij dit kamp geweest. We hebben net ook daar van alles gezien. Hoe, uh, hoe heb je dat nu ervaren? Ja, dat, dat kamp als heel raar eigenlijk, omdat het opgezet wordt en uh, leeg is. En in het begin ook aan deze kant heel veel vluchtelingen verwacht werden, terwijl we weten dat juist in Polen en aan de Roemeense grens met Moldavië dat, dat daar het echt een gekkenhuis is. Dus ik, ik vond dit een, uh, een vreemde gewaarwording. Zeker deze mensen hier in het kamp van Garkov, dat je denkt, wat een reis ja. hebben we die nu moeten afleggen. Ja. Ik bedoel, we zitten nu op dit moment best van het westen. Ja. Hi. Dat is echt lang. Dorcas. Ja, Yes, ja. Yeah. Yes, uh, refugees, uh, they are still here. Yeah. I think they're here, yeah, also, yeah. Vind je dat nou niet gaaf? Dan worden wij aangesproken, omdat ze Dorcas kennen, omdat, ja. ze, uh, omdat ze eten ja. hebben. Ja. voor, die, Omdat iedereen al gehoord heeft dat hier een groep van 100 man zit. Dat vind ik wel dat tof. Dat vind ik mooi. En wat sowieso al die vrijwilligers. Dat je denkt, hoe dan? Waar dan? Overal komen ze vandaan en uh, ja, iedereen is super vriendelijk hier. Dan ja, moet ik wel zeggen, het is nu best wel heel mooi weer. Dan sta je hier met een best wel positief gevoel, omdat mensen warm worden opgevangen en krijgen hier wat ze nodig hebben, maar uh, een paar dagen geleden en je voelt hoe koud het is, dus als het hier regent of sneeuwt, dan is het natuurlijk... en mensen komen lopen de grens over hier. Je zit hier in het uiterste westen en Garkoen is in het uiterste oosten. oosten. Dat is een afstand van meer dan 2000 kilometer.